36 de tabernakel. De Israëlieten blijft nog een hele poos bij de berg Sidai wonen. Maar dan blijf je daar zo lang. Moeten ze niet verder naar het nieuwe land? Daar ja, dat moet wel. Maar eens gaan ze iets moois maken. De Heere God heeft gezegd dat hij dicht bij de Israëlieten, uh, Israëlieten wil wonen. Daarom moeten ze een heel mooie tent voor hem maken. Het wordt... Geen gewone tent. Nee, het wordt een heel bijzondere tent. En daarom weet die tent de tabernakel. Uh, de heer God heeft en Mozes vertelt hoe de tabernakel eruit moet zien. Mozes zegt, jullie mogen allemaal mee helpen. Iedereen die wat moois heeft, mag dat gebruiken voor de tabernakel. De Israëlieten hadden uh, door gouden en zilveren zeraad gekregen van de Egyptenaren naar de Zet. Egypte gingen, ook mooie lappenstof en nog veel meer. Al die mooie dingen kunnen nu worden gebruikt om die prachtige tabernakel te maken voor de Heere God. De Israëlieten vinden het fijn dat ze allemaal mogen meehelpen. Nu kunnen ze aan de Heere God laten zien dat ze toch veel van hem houden. Iedereen geeft zijn mooie dingen aan Mozes, uh, de vaders... Gaan de schapen scheren. De moers gaan van de boel van schapen garen, garen, garen spinnen. En van dat garen maken ze mooie kleding. Die kleding zijn het dak van de tabernalcon. Aan de buitenkant lijkt de tabernalcon een gewone tent. Maar van binnen niet. Aan de binnenkant heeft, dat, heeft het dak prachtige kleuren. Rood en paars en blauw en wit. En er hangen gordijnen die heel mooi geborduurd zijn eh, door de moeders. Ook rood en paars en blauw en wit. De muren van de tabernakel zijn heel van goud. Het zijn gouden planken die aan elkaar vastzitten. Er zijn twee kamers in de tabernakel. In de ene kamer staat een gouden kandelaar. kandelaar. En dat is een soort lamp met zeven armen en zeven kaarsen. Als de kaarsen branden is het zo mooi in de kamer. Er is ook een tafel van goud en een klein altaar, altaar van goud. Op het altaar, voor, op altaar uh, wordt lekkere uh, kruiden gebrand. Dan ruikt het heerlijk in de tabernakel. In de andere kamer staat maar één ding, dat is de ark. De ark is een soort kist van goud. Er zit een gouden deksel op. En op het deksel staan twee goudengelen. Er zit ook eens in de ark de twee platte stenen waar de Heer God de tiende ge uh, geboden op heeft geschreven. liggen erin. Dat heeft, uh, dat heeft Moses gedaan. Dat moest van de Heere God. Prachtig is de uh, daarom ook met al die goud. Mag iedereen nu zomer, maar binnenkomen. Uh, mag iedereen nu zomer binnenkomen. Oh nee hoor. Alleen Moos en Aaron. En de zonen van Aaron. Aaron is het was in de Tabernakel. Hij is de hoge priester. Hij kreeg heel mooi kleren aan. Die kleren zijn ook weer, uh, weer geborduurd met rood en paars en blauw en wit. En ook met goud. Ozenbors heeft hij twaalf uh, prachtige stenen, dat zijn edelstenen, en onderaan, onderaan zijn heel schone, kleine, gouden belletjes. Als Aaron loopt, rinkelen de belletjes. De zonen van Aaron mogen hem helpen in het tabernakel. De zonen van Aaron zijn de priesters. Aaron is de hoge priester en de zonen zijn de priesters. De priesters kregen niet zo mooie kleren als Aaron. Zij kregen witte kleren. Naast de tabernakel staat een rood, uh, ronde bak. Die bak is niet van goud, maar van koper. En er zit water in. Dat water is niet om je op te drinken, maar om je in te wassen. Als de hoge en de priester in de tabernakel gaan, moeten ze eerst, eerst hun handen en voeten wassen. In een woestijn met al dat zand kregen ze... Heel gauw vuile voeten. En ze lopen op sandalen. Pas als ze hun handen en voeten hebben gewassen, mogen ze naar binnen. Er staat nog een ding van koper bij de tabernakel. Dat is het grote altaar. Op dat altaar brengen de priesters een offer van <coughs> schaap of een koe aan de God. Weet je of dat Abraham vroeger een altaar maakte van grote stenen? Daar legde hij dan de takken op. Hij slachtte een dier en dat legde op de takken. hij op de takken. De takken zak hij in brand. Soberig Abraham en, Isaac of en Jacob een offer van de Heer God. Maar nu er zo'n mooi tent is voor de Heer God, moet er ook een mooi altaar zijn om dieren op te offeren. Dat wil de Heere God zo hebben. Kan iedereen nu zomaar bij het tabber, tabernakel uh, en het altaar komen? Oh nee, dat mag ook niet. Daarom is er een muur van witte gordijnen gemaakt om het ta tabernakel en het altaar heen. Maar op één plaats zijn gordijnen niet wit. Op deze plaats hangt er een mooi geborduurd ge uh, gordijn. Dat hebben de moeders geborduurd. Uh, de kleren zijn weer rood en paars, en blauw en wit. Dat, ge dat gekleurde gordijn kun je open doen, da en daar kun je dan naar binnen. Eindelijk is alles klaar. Wat hebben de Israëlieten hun best gedaan? En wat is het ook mooi geworden? De wolk van de Heere God gaat nu vlak boven de taal zweven. Vlak boven de plaats waar de Gouden Ark staat. S'nachts geeft de wolk licht. De mensen kunnen de uh, s nachts ook zien. Nu woont de Heere God vlakbij hen. De mensen kunnen hem niet zien. Die, uh, niemand kan de zien. Maar ze kunnen wel de wolk zien die boven de tabelakkers zweeft. Als ze de wolk zien... Weten ze dat de Heere God dicht bij is? En hij zorgt voor hem. Dit trouwens is een beetje moeilijk, hè? Het is niet erg als je het niet helemaal kunt onthouden hoor.